Deze zaak gaat over olieverontreiniging door een aanvaring door een schip met een steiger in de Rotterdamse haven. Daardoor was aanzienlijke schade ontstaan bij de staat, andere reders en havenbedrijven, onder andere door het opruimen van olie en vertraging doordat een deel van de haven niet kon worden gebruikt. In totaal ging het om ongeveer 80 miljoen euro. De aansprakelijke reder probeert in deze verzoekschriftprocedure zijn aansprakelijkheid te beperken volgens de complexe internationale regels voor aansprakelijkheid voor schepen. Daarvoor bestaan twee mogelijkheden op basis van verdragen. De eerste mogelijkheid gaat het verst en beperkt de schade tot ongeveer 17 miljoen. De tweede tot ongeveer 19 miljoen. In het laatste geval is echter het internationale fonds voor het meerdere aansprakelijk. Het fonds had daarom ook een belang in deze procedure, maar was in feitelijke instanties niet verschenen. In cassatie probeert het fonds dat wel en met succes. Deze zaak is in bredere zin van belang omdat de Hoge Raad de zaak niet beslist op basis van de net genoemde verdragen, maar op grond van het commune procesrecht. Deze beslissing is dus van belang voor alle verzoekschriftprocedures. Voor het beroep in cassatie in verzoekschriftprocedures bepaalt artikel 426 lid 1 volgens de Hoge Raad dat van beschikking in cassatie kan worden ingesteld door degene die in de vorige instanties verschenen zijn. De eisen van behoorlijke rechtspleging brengen volgens de Hoge Raad echter mee dat de woorden in vorige instanties verschenen in artikel 426 het instellen van cassatieberoep niet uitsluiten als een belanghebbende buiten zijn schuld niet is verschenen. Dat het fonds wist of had kunnen weten van het hoofdgeding tussen de aansprakelijke reder en de diverse belanghebbenden maakt dat volgens de Hoge Raad niet anders. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat het fonds niet amshalve moest worden opgeroepen eisen van een behoorlijke rechtspleging brengen dus volgens de Hoge Raad mee dat artikel 426 lid 1 beroep of verweer in cassatie niet uitsluit, ondanks dat het fonds niet eerder was verschenen. Het fonds kon daarom nog in cassatie als belanghebbende worden toegelaten en kon bovendien ook incidenteel cassatieberoep instellen.